Woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. En de gemeenteraad, dat is het hoogste orgaan van de gemeente. Met uw stem bepaalt u dus ook de toekomst van onze gemeente. En of u nu in Bennekom, in Ede of in Otterlo uh, woont, u kunt gaan stemmen uiteraard voor de gemeenteraad op een van de deelnemende politieke partijen. Het is belangrijk. Gaat u stemmen alstublieft. Dank u wel. Na het tellen van alle stemmen wordt duidelijk welke raadsleden zijn gekozen en voor welke lokale partij. Want hoewel sommige partijen een bekende landelijke naam hebben, zijn het mensen uit onze eigen gemeente. De politieke partijen die gaan samenwerken en een meerderheid vormen, heten de coalitie. Die coalitie zet een koers uit voor de komende vier jaar. Zij leveren ook de wethouders. Samen met de burgemeester vormen zij het college van burgemeester en wethouders. Dit college voert het programma voor de komende vier jaar uit. De andere politieke partijen vormen samen de oppositie. Samen met de coalitiepartijen vormen zij de gemeenteraad. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuzes. De besluiten die de gemeenteraad neemt zijn van grote invloed op ook uw dagelijks leven. Politieke partijen hebben hierover allemaal verschillende ideeën. Laten we eens drie voorbeelden nemen. Ten eerste geven gemeenten voor het uitvoeren van haar taken veel geld uit. Dit krijgen zij voor het grootste deel uit Den Haag. Maar zelf heffen ze ook lokale belastingen, zoals de OZB, hondenbelasting of parkeergeld. Sommige partijen kiezen voor lage lasten voor de burger. Maar met meer belastinginkomsten kan de gemeente ook meer doen. Andere politieke partijen kiezen daarom hiervoor. De keuze voor juist meer of minder belasting maakt u op 21 maart. Onze gemeente heeft zorgtaken. Daar moeten keuzes in worden gemaakt. Dat merken mensen met thuiszorg of kinderen in jeugdzorg. En de dagbesteding voor onze ouderen en gehandicapten is dat een recht of een luxe. U bepaalt het. Op 21 maart. De derde is uw eigen woonomgeving. Hoe ziet uw straat of uw buurt eruit? Kies de gemeente straks voor meer of minder woningbouw. Voor meer of minder groen. Meer of minder bedrijven, winkels, wegen of parkeerplaatsen. Kiezen voor hoogbouw of juist niet. U bepaalt het voor onze gemeente. Op 21 maart. De gemeente maakt natuurlijk veel meer keuzes. Over duurzaamheid, cultuursubsidies, bereikbaarheid, veiligheid en allerlei andere zaken die ons, onze kinderen, ouders of vrienden raken. Allemaal belangrijke zaken waar keuzes in worden gemaakt. U bepaalt het op 21 maart. Er valt bij ons ook echt wat te kiezen en dus te stemmen. Als hulp voor uw keuze kunt u kijken op ede.kieskompas. En er is altijd een stembureau bij u in de buurt. En de stembureaus zijn open van half acht s ochtends tot negen uur s avonds.